De Nationale Ombudsman komt naar Gelderland. Samen met de collega's komen we van 10 tot en met 13 oktober naar de provincie. We komen graag met jullie in gesprek over wat er goed gaat en wat er misschien nog wel wat beter kan in Gelderland. De Nationale Ombudsman helpt burgers op weg als het misgaat tussen de burger en de overheid. Bijvoorbeeld als het niet goed gaat met de gemeente, de Belastingdienst of het UWV, dan zijn wij er om jullie verder op weg te helpen. We kijken naar uit om je binnenkort in Gelderland te ontmoeten en te spreken, maar je kunt natuurlijk ook met ons mailen en bellen als er een probleem is wat je nu aan ons voor wil leggen. Thank mm -hmm. you.